Alle Hallo mensen, leuk gelukkig we kijken naar deze nieuwe video. Uh, vandaag tweede kerstdag, uh, ik hoop dat jullie gisteren heel veel uh, plezier hebben gehad op eerste kerstdag, gezelligheid. En natuurlijk heb ik genoten van de video uh, van mij op eerste kerstdag, uh, de kerstspecial met de politie. Uh, in ieder geval, uh, het was op de première uh, functie van YouTube en die had ik per ongeluk eigenlijk aangezet. Ja niet per ongeluk, ik zette hem aan met de gedachte van dan krijgen jullie alvast een dag van tevoren te zien tot die video eraan gaat komen. Maar dat zit er nu. Maar blijkbaar was het een soort van livestream waar jullie dus om 10 uur ochtends klaar konden gaan zitten om live met elkaar die video te kijken. Dat was op de ene kant wel leuk, dat was niet helemaal mijn bedoeling. Uh, maar wil je dan nog vaker zien, laat het maar even weten in de reacties of dat een succes was nu met het OP zoals ik het noem met overig personeel dat is de ambulance, de Rijkswaterstaat en de brandweer in dit geval uh, nou ik heb een hele uh, heel gedoe gehad het is op dit moment half, uh, bijna 9 uur s'avonds voor nou, mij op eerste kerstdag ik wilde deze video eigenlijk veel eerder opnemen maar er kwam van alles tussen uh, dus ik heb eigenlijk ook eerst rijkswaterstaat opgenomen toen brandweer toen ambulance en toen de rapid en de volgorde die online gaat of die in deze video te zien is is eerst ambulance dan rijkswaterstaat dan brandweer en dan rapid dus de volgorde klopt niet helemaal en sorry daarvoor als ik dingen zeg van um, ja en als ik dingen zeg die ik nog niet wist en hoe zit dat nou precies dat ga ik jullie uitleggen uh, deze ambu de ambu die achter mij staat nu uh, daar komen meerdere varianten van online en daarbij zou een paar met een facelift online komen. Een facelift wil zeggen een ja een het, ja, de voorkant wordt wat nieuwer, is wat nieuwer. Een versie uit 2015, een versie uit 2017 of 2018 zelfs. Uh, die zou ik eigenlijk krijgen voor de opnames van tweede kerstdag. Dus ik dacht, nou dan wacht ik tot en met eerste kerstdag en dan kan ik daarna met die ambu opnemen. Nou, alles goed in de planning, uh, na de, uh, zei de maker. En uiteindelijk kwam er toch een foutje of een foutje een een probleempje met het maken van die ambu en daardoor kon ik die ambu niet uh, krijgen. Nou helemaal niet erg, ik wil toch nog alvast een shout doen naar Lars, Labré en Wandertje tot ze überhaupt die ambus al hebben gemaakt. En uh, nou ja, toen moest ik alleen wat later op de dag nog alles gaan opnemen. En er was natuurlijk ook kerstviering bij en zo. dus ik, uh, ik had een beetje stress. Maar dat uh, hoor jullie ook wel in de video. In ieder geval, ik zou zeggen als je niks meer vergeet, geniet er lekker van, van de video. Het is weer een lange video, anderhalf uur geloof ik. Uh, dus ja. Uh, of anderhalf uur, een uur en tien minuten geloof ik, een kwartier. Veel plezier. Tot, uh, nou ja, tot, tot zo eigenlijk, tot nu. En dan zijn we dan met de ambu. Ja, zoals ik al zei, ja, niet met de facelift, maar nog even de 2012-versie. Maar dat vind ik helemaal niet erg, want hij blijft gewoon super dik. Um, nou, zoals ik dus al uh, had gezegd, het was even. Het is spannend voor mij of ik, uh, a a fever. Uh, of ik de ambu ging krijgen op eerste kerstdag en dus de you video met die ambu op tweede kerstdag online kon zetten of niet. En um, ja, dat is helaas niet gelukt, maar toch nog een dikke shout-out naar Lars Labré en Wandertje natuurlijk voor deze ambulance. En uh, sowieso een shout-out uh, naar Lars dan, omdat hij nog uh, probeerde die ambu even te fixen, maar er zat nog een kleine perk in, vandaar dat het ook niet lukte om die vandaag te doen. Uh, om ze dus vandaag voor mij en gisteren voor jullie uh, die ambus op tijd af te krijgen. Ik weet zeker dat het wel goed gaat komen in de toekomst. Uh, we hebben nu onze eerste melding een A2'tje, code groen, uh, code green hoe dat heet in uh, GTA of in Amerika of zo Iemand... Die is wat misselijk en die moet uh, braken. Ik heb trouwens geen maar dat is 4B geloof ik. Dus ik. Stap in. Dat is wel leuk natuurlijk, als we samen kunnen rijden. Stap je nou niet in of wat? Ja, ik zal even instappen, of uitzappen, instappen. <coughs> um. wilde ik zeggen ja dus uh, dat is niet gelukt, maar dan doen we dus gewoon met de met deze ambu en met uh, de Rabbids in dit geval hebben we jullie al gezien of gaan we nog zien we gaan dus nu naar een uh, melding van een persoon die wat was die was wat misselijk en die moest braken uh, daarbij uh, en koorts geloof ik dus we gaan eens kijken waarom de ambu daar nodig is waarom is huisarts niet daar naartoe kan gaan en of daar. Uh, verder bijzonderheden zijn. Ik ga jullie niet uh, vervelen met deze rit. Dus of we knippen een stuk of we spoelen lekker fruit. Ik ga hem in ieder geval wel gewoon netjes rijden. En uh, dat laat ik soms zien met de te spoelen. Maar soms knip ik ook gewoon. Jullie zien het vanzelf wel. Zou dat het ook bijna moeten zijn. Je hier niemand. Nou, Hier links. Hallo. Vertel. je hebt niks aan vertellen? Oké. Okay. gaan eens kijken. Goeiedag meneer. Ambulance. Wat is er precies aan de hand? Dat u hier op de grond bent gaan liggen. Het stond geloof ik het net een beeld, maar ik weet het niet meer. Nou, we gaan beginnen met ons recht staan. Ja, ik wil hem nog wat uh, zuurstof geven, dat saturatie, de dus zuurstofgehalte in het bloed, het percentage uh, zuurstofgehalte zeg maar, dat uh, was nog wat laag en daarvoor wilde ik hem wat zuurstof geven, maar ik had op de verkeerde knop gedrukt, waardoor ik hem nu alleen maar hoef te vervoeren naar het ziekenhuis en meer niet hoef te doen, maar ja, dan zijn we tenminste wel vrij, zo meteen al, voor de spannende A1 meldingen, of de spannende A2 meldingen met hier ja, wat veel mensen niet weten is dat dit ook gewoon een ziekenhuis is. En uh, ja, eigenlijk is gewoon nog een achteringang waar ik altijd dacht dat je met de ambu iemand moest droppen. Maar dat is, daar kom, je niet, ja, daar kom je niet zonder door de parkeergarage te rijden. En laat deze ambu en alle ambus nou net te hoog zijn voor die parkeergarage. Ambulance 61 respond to a for an upper limb trauma at Eclipse Boulevard, West Fine You are A1. in code Y yellow. Sowieso helemaal anders in America. hè? Vlaar, code rood, geel en groen en wit op zijn gebaseerd. zelf natuurlijk ook al uh, deze is al te downloaden hè, dit uh, mooie ding je slaat wel op een stuur terwijl het ja uh, stuur kun je niet downloaden maar deze mooie ambu is te downloaden en, uh, en hij is uh, twee dagen terug denk ik uh, de 23 is online gekomen sneller heb ik nog steeds verneugd Dat is laatst zo'n ambu, zoals deze, ja, of, ja niet precies die, uh, maar zo'n uh, zo opbouw zeg maar, met zo'n uh, elektrische luchthoren die de MMT heeft, met een normale luchthoren en hij had ze versneller aan. Dus sommige ambulances hebben dus ook nog een brandverschreden. En um, ja, die zat dus op die ambu. Met gevolg dat hij achter mij zat. Ik kon geen kant op. En de persoon die naast mij reed. Die. Ik weet niet wat die deed. Maar die, stop... die ging vol in de remmen. Dus ik reed al rechts. Dan zou je verwachten wordt je links ingehaald Met gevolg dat die ambu naar rechts moest. Achter mij. Versnelde erop. Zo'n elektrische lucht. hoor ik kan je zeggen. Als je die oordeel al eens hebt gehoord. Die is hard. En vervolgens een brandweer sirene eronder door. jongen Ik had stress. Weet niet weet. We zijn te plaatsen. Hoi. We nemen onze spullen mee. We gaan hier eens kijken wat hadden we alweer een Low Limp trauma geloof ik. Uh, Oké, okay. best wel netjes. Uh. We gaan even de, de trauma treaten. Nou, komen maar mee naar het ziekenhuis. Dat stond, uh, nadat je de uh, trauma hebt verzorgd, zeg maar, kun je hem voeren naar het ziekenhuis. Dus dat gaan we dan ook zeker doen. Ligt lekker achterin. Kijk eens achterin, Paul, mooi. Mijn collega zit naast hem, zoals je ziet op, uh, op het stoeltje tussen mij en de buigrijderstoelen. En eigenlijk zoals heel veel ambulance-meldingen in het echt ook, hè, stabiel en we kunnen hem gaan vervoeren. Eigenlijk is de ambulance, als, zolang ze iemand stabiel krijgen met medicatie of met wondzorg gaat het daarna gewoon A2 naar het ziekenhuis. Dat zal ook in de meeste gevallen wel zo zijn. Um, dus uh, ook hier hebben we hem stabiel gekregen zodat we zonder spoed lekker naar het ziekenis kunnen. En dan kun je nog zo snel en zo hard zijn aangekomen met spoed. Maar nu kunnen we zonder spoed relaxen. En dat kan lang duren. En dat is groen maar die auto voor mij doet niks, dan gaan wij even effe... we rijden nog snel mee met oranje oh met rood bedoel ik Oh, oh, oh, oh, oh. kan echt hier langs, want hier ook gewoon een baan van rechtdoor ja die auto had dat ook door, maar ik sta hier daar wordt we bijna helemaal aangereden Nee, nee, nee. Oeh. En dan moeten we helemaal omrijden, maar ik ga gewoon lekker hier naar rechts. En hier naar links. Nou, er komt nog een ambuje A2 binnen gereden. Spits hier bij de SEA. Oh my fucking god! Zo, heel leuk. Man. prachtig en we zijn vrij en we gaan op post naar post naar de post want die ligt daarachter eigenlijk recht voor mij geloof ik ambulance 61 respond to a vehicle accident rond. At West Eclipse Boulevard, GWC, Society. Op de golfclub. We hebben geen golfkaartje. Dat zijn voor ongeluk, hè? Want dan hebben we echt een probleem, hoor. Hey, brandweer. Ik vind deze mod zo vet, hè? Gewoon lekker dat je de voorgeschiedenis ook nog kunt achterhalen. Als je wilt, je kunt uh, medicatie geven, je kunt. Ja, het is gewoon goede shit. Als ik mag zeggen. Nou, de brandweer was op plaats aan de politie. Oké okay, we gaan eens kijken want er ligt iemand op de straat, Kling, of het ziet er niet echt goed uit. Hoi. Rijn ja, nou Rijna, echt tegen mijn ambu, daar heb ik hem zo kut geparkeerd ook. Even luisteren, even kijken, even voelen, even spieken. Oké, okay, het ziet er niet goed uit in dat opzicht. Uh, ik wil even de voorgeschiedenis weten, is hij ergens mee bekend, moeten we allergieën achterhalen. Um, penicilline is hier ergens voor de antibiotica. Uh, Oké, okay. meerdere fracturen ook, dus uh, wonden, of uh, breuken, sorry. Oké. Okay. Ja, even alles, uh, een beetje. Dus dat, dat was die eigenlijk. Zuurstofhederon. De SA zweest. Nou, we gaan de wonden ook even verzorgen. Het staat dan weer niet tot het klaar is. Ik neem aan dat het nu klaar is. We geef maar gewoon alles wat? Medicatie geven, pijnstillers zou wel fijn zijn denk ik als je meerdere potbreuken hebt en wonden. op de brancard en in de ambu en dan gaan wij a tje richting het ziekenhuis alleen we krijgen geen uh, route naar het ziekenhuis ja, ik moet hem nog uh, even achterin bij hem gaan zitten ik ga zitten Oké. Okay. Dus meneer, vertellen dan. Uh, ik ga er even één ding doen. Ah, ja, ik moet dat Griekse ei natuurlijk drukken. Ja, dat was. het Jongens, ik word echt gek van jullie. Jesus en dan valt het verkeer. Oeh, dat was lekker. Oké, okay, dit doet niks mij. meer. Dat was de laatste keer ook al. Dan gaan we gewoon dadelijk een nieuwe pakken. Min mogelijk gas geven, of ja, min mogelijk remmen, dus uh, uh, natuurlijk ook niet helemaal gas gaan geven tot je op 160 zit, want dan moet je weer keihard remmen. Vooral dus wel lekker glijdend rijden, zodat de slachtoffer ook min mogelijk last van mijn rijgedrag heeft. Ja, die stopt hij natuurlijk niet uit. Die wilt ook niet. Ambulance 61 so respond am to a for unconscious person at El Rancho Boulevard, Cypress Flats. You are in code R red. Melding dus van iemand die uh, niet meer aanspreekbaar is. En dat kan zomaar een reanimatie zijn. Nou wat hebben we, ze zijn niet aan het reanimeren. Maar wat hebben we, we hebben inderdaad, hij is een leven, dat is mooi, we gaan beginnen met hem. Ja, uh, ik zie verder niet echt dingen waarom die nou niet aanspreekbaar uh, is. Uh, Hartslag is goed, ademhaling is goed, saturatie is goed, bloeddruk is goed, dus we gaan maar medicatie geven. Uh, ja, we gaan maar beginnen met in de ambulance te leggen. Kom maar. Waarom rijdt mijn collega? Oh nou nee. Nu werd je helemaal mis. <laughs> goed we gaan naar het ziekenhuis uh, voeren scoop en run uh, ik weet gewoon niet wat ik moet doen en of het allemaal goed gaat en dan houden scoop en run eigenlijk in uh, gewoon inladen wegwezen en dan zien ze op het ziekenhuis maar uh, verder en de deur staat en maar dat ziet niemand Ja, dat is nou puur voor een patiënt hè, als je zo aan het remmen. Ik ja, wil namelijk naar rechts hier gaan. Ja, dat is dus. hier Ook al was hij niet aanspreekbaar. Het is nog niet fijner met een patiënt, ja ik ook goed door de bocht te gaan. is helemaal niet goed voor een patiënt, zeker niet als je hier van achterin hebt liggen. Maar zo vol in de remmen, dat is helemaal niet lekker. Vette brandweer, ook een uitdrukje. Ah, oh, die hebben een privé uitdruk. Maar door mijn sirene hoorde ik hun uh, Ja, lekker man. Ja, ik kan wel beter stoppen met... Uh, ...op deze grote auto's rijden. Zo, patiënt afgeleverd. En ik ga weer verder met mijn eten. Want ik ben echt tussen de maaltijden door. Ja, nee, het is wel gezellig. Gewoon verder. Uh, even aan het uh, opnemen. En nu gaan we lekker gezellig samen eten en koken. Dat moet ook gebeuren. En dan ga ik daar nog even die rap uit opnemen. En dan heb ik alles bij elkaar en dan hebben jullie de video. Dus iedereen blij, ik blij, jullie blij, hopelijk. Uh, tot de zo. Ambulance. Zo, en alles helemaal lekker geïnstalleerd voor Rijkswaterstaat. Dus uh, laten we gaan. Niks op toe te voegen of op aan te merken. Gewoon in dienst. Zet het die even uit en dan weer aan. Uh, wat wil ik nog zeggen? Ja, gisteren, eerste kerstdag was natuurlijk. Ah uh, oh nee, dat heb ik al gezegd laat, maar niet meer van de toepassing. Ja, het, het is, ik ga jullie gewoon verklappen. Uh, de ambu's die jullie hebben gezien of gaan zien in deze video, dat weet ik nog niet. Uh, omdat ik die nog niet heb. Maar het is wel een eerst kerstdag. Dus deze video moet wel morgen voor mij dan, oftewel ja. voor jullie vandaag, online komen. Dus het is een beetje spannend of ik nou um, wel of niet die ambu's op tijd ga krijgen. Ik heb al gezegd van mij maakt het niks uit, maar ze geven het even op tijd aan. Nee, nee gaat het lukken. Nou oké, okay, dan gaat het zeker lukken. Helemaal goed. Um, maar dus ik moet, ik neem alvast Rijkswaterstaat en de brandweer op. En dan moet ik de intro en de ambulance versies later gaan opnemen. En dan wordt het daarna echt editwerk van. Wanneer ga ik wat inzetten, wanneer ga ik Rijkswaterstaat erop zetten. Wanneer ga ik, uh, uh, wanneer ga ik de brandweer plaatsen en wanneer de ambu. En wanneer maak ik de intro. Dat soort dingen. Uh, dus nu ga ik als mijn allereerste opname voor de tweede kerstzorg eerst met Rijkswaterstaat. Terwijl die misschien pas vanaf na een half uur online of uh, na een half uur pas zichtbaar is. Dus ik weet het echt niet. Maar in ieder geval wat meldingen erin gooien. Nou, dat is allemaal niet uh, voor Rijkswaterstaat natuurlijk. On, um, uh, dat ook, dat ook niet. Prio uh, oh. Ja, die wil. Maar die gaat hem een crashje waarschijnlijk. Uh, nou, we hebben een andere locatie ja goed um, <coughs> er is een uh, ernstig auto-ongeval en Rijkswaterstaat wordt gevraagd dus wij gaan pre- blauwe ligt er rechts en ik heb wat tips van jullie meegekregen en die ga ik ook zo goed mogelijk proberen te gebruiken allereerst natuurlijk dat ik veel verder weg moet gaan staan en dus ik ga hem alvast hier staan ik ga blauw omwisselen voor oranje en ik zet mijn wielen nu eens naar links. En de voorkeer... Nou, nu kunnen ze wel naar rechts. Uh, nu kunnen ze naar rechts trouwens. Um, ja, want de voorkeer zet ik ze naar links. En toen tussen iemand na, je moet ze toch naar rechts zetten. Uh, want als iemand nou achterop mij knalt, dan vlieg je naar links. En naar links bedoel ik dan uh, tot ik de weg opschiet. En dat was blijkbaar ook niet goed. Nu, als iemand achterop mij knalt, dan of als ik ze dan naar rechts had gezet reed ik zo recht op het ongeval af maar nu kan ik ze wel naar rechts zetten want dan knal ik gewoon tegen het muurtje hier aan. want ik sta veel verder van het ongeval af en uh, dit is eigenlijk echt geloof ik gewoon een botsauto en dat is heel uh, raar hoe ik het zeg maar als dan toch iemand ergens op knalt laat ze dan maar om een Rijkswaterstaatauto knallen en dat is geloof ik de intentie van vooral Rijkswaterstaat neerzetten um, dus ik ga in ieder geval ...mij bezig houden met... Nee, kut! Oh, nee. Uh, zie je linksboven? Nu niet meer, road management Dat is dus pionnen neerzetten. Ik wilde heel leuk pionnen neerzetten. Maar ik ben vergeten dat de rescue mod... ...of uh, ja, de rescue mod ook F6 is. Dus uh, we gaan deze melding gewoon even opnieuw. Zo, so, poging 2. En wat ik dus wilde gaan doen... ...mij bezig houden met de pionnen neer te zetten. Dus F6. Ja, oké. Okay ehm... nou we komen striped en dan was het geloof ik gewoon enter ik weet niet meer joh. Ja. ik heb die al heel lang niet meer neergezet oh wat gebeurt er? ah oh, wacht het was iets met control, ah shit control J, ja Nee, niet bukken dus wij zorgen voor de veilige wegafzetting Het er bij. en hebben ze überhaupt pionnen want ze lagen niet achterin. Of zou je zeggen, je moet juist pas pionnen gaan neerzetten als je in de buurt komt van het incident. Een beetje dronken pionnen neerzetten. god ja Hé, hou je smoes man. Ga je nou er tussenin proberen te gaan? Dan heb je te maken met de politie hier. Hè? Kijk nou, eens scheef. Uh, dronken. Oké. Okay. Goed, als je hier nog probeert tussen te rijden, let je ook gewoon niet op. Um, dus we zijn ter plaatse. Uh, de politie is hier uh, ook nog even aan het dansen ofzo. Ik weet niet wat hij allemaal is aan het doen. Hey, hey, hey, feestje. Hey, yo. Oké. Okay. Um, mooie trant trouwens, mooie Audi trouwens. Boy, mooie ambu trouwens. Que paso? Uh, que Zeg je nou? Ik spreek geen uh, Spaans of wat je ook zegt eh, pan en pannenkoek. Nee, het is kerstmis aardig blijven. Dus we zijn bijna klaar met kerstmis. Ambu was als eerste te plaatsen. Zie je het? Ik zie het wel in ieder geval. Waar zie je het nou aan? Laat het maar weten in de reacties. Hoi. Uh, ik moet natuurlijk hier even weer een gesprek gaan voeren. En dat zal ik maar even heel snel doen. Uh, zo. Blablabla. Hoi. Blijf even staan anders. Ja? Nee? Oké. Okay. oké, okay, okay, okay. Iedereen loopt weg. Ik weet niet wat ik heb gedaan. Ik geloof dat ik melding crasht ofzo. Uh, in ieder geval. Weet ik hoe we alles opruimen. F6 natuurlijk. Uh, dan gaan we Tima pakken, pakken, pakken. Melding is afgerond. Uh, de personen zijn met de schrik vrijgekomen. Ja, het is natuurlijk niet aan mij de taak om daar te gaan praten met de, met de mensen en zeggen van hé hey, waarom deed je dit en waarom deed je tegen Maar dat mag de politie lekker doen. Ik wil de vouen nou je mag weer rustig doorrijden meneertje ja nou iedereen is voor weg behalve de auto's dan zal ik de auto's nog even laten afslepen dan nou, heb ik toch nog wat nuttigs gedaan vandaag oh god er komt niets. ik zie veel politie rijden uh, nu vandaag zeg maar en dat vind ik heel raar want normaal heb ik dat niet tot ik als ik ergens rijd, dat er opeens politieprio 1 langs komt gescheurd. Uh, natuurlijk heb ik het wel, hè, dan is er weer een achtervolging. Maar nu rijden ze zonder enige... Ja, dat ik denk van hm, waarom rij je nou met spoed langs? Ik vind het wel vet. Ik zou het vaker willen zien eigenlijk. Dat ik gewoon ergens rij en tot er zomaar opeens een brandweerauto of een ambulance of een politieauto uh, met spoed langs komt. Dat je daar ook voor aan de kant moet. Uh... zou mij wel leuk lijken. graag deed Twee takelwagens deze kant. op. joh, yes. hey puile gek. Dat is wel een mooie inhaalactie hoor, uh, vier rijden. Houden. komt yep. hij Nee, we zijn niet voor uh, drugs uh. Nou, we gaan nog eens luisteren of er te uh, beleven is. We hebben een serie van NDA, Cyprus Flats. Ga je het alstublieft, Prio 2. Nu moeten we rustig gaan. Nu gaat hij een beetje... <coughs> leggen. Hij begint ziek te worden als je zo kunt. Als je van met sowieso in je vakantie ziek wordt. Moet je hem niet hebben? 1201, dat is 1201 1 oh Lincoln 18, we've got a robbery in Marietta Heights. Melding, ongeval, weer terugom. En ja, ik weet het, Rijkswaterstaat houdt zich eigenlijk vooral bezig op de snelwegen, maar ja, wij pakken gewoon alles. dan als ze door gaan rijden, dan denk je van laat ik dan links langs gaan, dan gaan ze rijden en dan denk je, oh laat ik het binnenboogje pakken dan achter ze langs en dan gaan ze stoppen Bij de vorige video stond ik denk ik hier zo. Laat ik nu dan hier gaan staan ze net voor die boort, zo. Nou, ook weer niet in de poort. Ja, zo ongeveer denk ik. Hè. En dan zet ik nu weer de wielen naar rechts, als ik het goed heb. En dan als iemand op mij knalt. Nou, wat je dan ziet is stel iemand knalt op mij. Dan rolt hij dus hier naartoe. En dat willen we juist hebben. Oké, okay, hem nog langs. Ja, dus wij zetten hem in zijn park. En wij gaan eens een kijkje nemen. Zullen we zullen even pionnetjes gaan neerzetten weer. Zo, dat was de auto wel eens weg. Toen er maar even een agent moet komen. Die het verkeer een beetje regelt. Wat je nu hebt is dat ze beide op één rijbaan moeten gaan rijden. Maar goed. Uh, boeit me niks. Hallo. Oké, okay, ik hou me hier allemaal verder niet mee bezig. Ja, ik skip het even. Oké, oké. Oké, goed man. Stop! Ah, oh, ze gaan er tussendoor ja, <laughs> Oké. Okay. En dan rij maar weer. Oh, crap. <coughs> <coughs> hey joh, stop fietsen. Oh ja, hier gaat een fout, maar ik weet me niks. En uh, nou, wij gaan de voertuigen afslepen. Ja, dat is ook niet mijn taak, weet het, niks is hier mijn taak, dat snappen jullie toch, maar we moeten iets doen. En nu het ergste, met hem even aanhouden. En nou, waarom? Zodat de melding is afgerond. Dus ik laat de politie hier naartoe komen. 12 voor 5, ik ben onderweg. Dat is mooi. is weer vrijgegeven en dan gaan wij door uh, naar na de brandweer of naar de ambu ik weet niet jullie uh, gaan het uh, nu zien um, want we hebben nog dan hopelijk nog twee ambu's en een uh, uh, zeg eens even snel en nog brandweer dus het, het wordt een lange video als we dit ook te lang doen uh, dus tot zo en we zijn met de brandweer Um, nogmaals, he, ik, uh, ik weet dus niet wanneer ik wat in welke volgorde zet zoals ik al bij Rijkswaterstaat heb gezegd, gezegd. Het enige wat ik dus nu wel weet is omdat ik het al bij Rijkswaterstaat heb gezegd dat ik Rijkswaterstaat voor de brandweer zal doen. Maar um, dus, in ieder geval, dit is de T6 uh, van de brandweer. Die hebben jullie nu voor het eerst, ja bij de introductie al een beetje gezien. Uh, hij is een beetje vies. Het is gebaseerd op een fictieve skin, er staat ook niks onder Rotterdam Rijnmond, nu zou je denken van hem, uh, maar wat staat er iets onder? Ja zeker, normaal staat er iets onder, namelijk Officier van of Dienst of Dienstbeurs of uh, noem maar op. Maar het is dus een SIF, uh, een snel interventievoertuig of een C, een snel interventie eenheid. En uh, het roepnummer is dan weer, het 3161 is gebaseerd op uh, de CSEA van Zuid-Limburg wat ook op mijn pakje staat. Maar dan heb je 17, dan staat Rotterdam. Dus het is echt volledig fictief. Um, en fictief is dus uh, ja, verzonnen, zeg maar. Het is geen echte, uh, geen echt busje die echt rondrijdt. Maar het is gewoon het ja, ja, leuks. Uh, ik heb er wat leuks van proberen te maken. We, we rijden dus echt op alles. Het is snel ter plaatse zijn. En we zullen even voertuigcontrole doen. We rijden dus met een manschap en een bevelvoerder. Uh, nu ga ik jullie nog een geheimpje vertellen. <coughs> en, uh, ik heb net echt gewoon al een half uur opgenomen met de brandweer. Voor de tweede kerstdag special. Alleen echt op het einde besefte ik me. Wat nou als ik hem even snel omskin. Naar een S, naar een Sif of een C. Dan kun je veel meer. Want ik was eigenlijk alle brandjes maar aan het blussen als OVD. En dat is helemaal niet logisch. Dus dat heb ik snel gedaan. Nu kunnen we ook gewoon op de kazerne blijven staan. Uh, <coughs> in ieder geval. De T6 gemaakt door... Topmods of high performance, high performance modding. Ik weet eerlijk gezegd verschil niet. Wat nou, beide zijn het Duitse modders. En um, ja, dat is uh, uh, mij niet helemaal duidelijk of het nou dezelfde is met nieuwe naam. Want topmods daar zie ik eigenlijk niet meer veel van. Maar goed, het, ja. En uh, de skin gemaakt door een uh, clanlid van de roleplay reality. Dus sowieso shout-out naar roleplay reality en naar het clanlid dat ik hem mocht gebruiken en dan sorry daarvoor, maar ik heb hem zelf een beetje aangepast. Er komt een alarm. En Attention dat is dus een OMS? Ja, daar gaan we, we gaan zeker even kijken. On Units code 3. Die accepteren. Right ja, dat is ideaal van <laughs> een snel-interventievoertuig. Of eenheid. Het is maar wat je Die kunnen dus snel gaan kijken bij een OMS. Hoef je niet vier of zes mannen van een TS te gaan kijken aan ja, de eerste ja, is op de plaatsen, okay. en een ambulance zelfs daar is iets meer los denk ik hey, ambulance mooi mooi, mooi mooi onze informatie uh, ik ben het aan het inlezen hoor ondertussen het zou in een, uh, een Nee, maar. In een winkel, zo te zien. Ik dacht dat ik de route herkende waar we heen reden, maar dat blijkt toch anders te zijn. En als je de route herkent, kun je altijd al een beetje zo. Zonder dat jullie door hebben. doet alsof je informatie leest. Ik dacht namelijk toen we naar het gebouw gingen, hier verderop. Maar dat was niet. Hier links voor mij, dat is ook een gebouw, waar nog wel eens meldingen zijn. En dat is een kledingmakerij uh, of zoiets. Maar we gaan het zo te zien naar een tankstation of een... Een winkeltje, of beide? Een, nee, een winkeltje van een taxa shop. Oh ja, we zijn wel lekker aan het rijden. Of een kapper, oh, daar heb ik nog nooit een mail gehad. Oh, dat is inderdaad geen normale melding meer. Uh, uitslaand, uitslaand. Uh, even kijken hoor. Die uh, ademlucht op? Wat zeg ik nou ademlucht op? Ja, dan gewoon onder pot, onder dus, hè? Doe je dat nou gewoon niet? Ja, hij zoekt mijn bevel voelen, hij moet mij uh, zeggen maar dan dacht ik kon mij een beetje helpen, ondertussen ga ik even snel. Dit, en het verkeerde hier stoppen. maar even uit de ingang. het klaar. Zet de ingang? Zo, we zien. helemaal niks. hier af zo, no? heerlijk so, shit, ik ben er weg, holy shit, holy shit holy shit explosies, explosies, explosies ik weet niet wat ontploft, maar iets ontploft en ik schroom me helemaal kapot en jullie misschien ook wel want het geluid was best hard ik denk dat achter ergens nog iets van gasflessen zijn ofzo zo so. ik hoor nog steeds fikken maar ik zie nu niks meer <coughs> in ieder geval nog een ts aan en even snel achterom kijken hier is het ploft parkour ook nog erbij nee, ja dan kan de auto op gaan zetten en die kan het uh, dak gaan uh, verkennen <coughs> ik geef in ieder geval uh, brandmeester voor mijn uh, voor mijn taak ik heb nog een ts zou horen ja, twee ts en. En dat de wetsvoertuig en de auto zijn plaats. Blijf je nu staan of wat? Nee. Hij doet gewoon niks meer, ja dan ga ik hem af te laten. Dan heb ik ook geen niks meer aan hem, zeg maar. Doei, joe. Misschien komt hij dadelijk opeens weer voorbij. We Zijn in de buurt? Een gebouwbrand? Right Misschien is dat dan de kledingwinkel. Roger. Of de kledingwinkel. Uh, die uh, waar Lester in singleplayer even zit voor de heist. Uh, en waar ook nog wel eens wat vrouwen zitten te naaien en dat is ook zo Of ja, dat is inderdaad het gebouw Ja hoor, fix het er goed in Een kat, oh, rennen kat want de brandweer moet er langs. Grote brand, grote brand. aan de brand haard. In ieder geval binnen van aanpakken. Die komen zelf wel... Uh... Nou, het is alleen maar buiten of wat? Nou, dan lijkt het een beetje alsof er een of andere Molotov gebouw is gegooid. Want binnen is niks en ze zitten hier nog steeds aan naaien. Oh. En hier is toch wel hitte. Dus, ik denk dat die brand hier buiten is. Alleen maar buiten. De autoladder was niet uh, heel verkeerd geweest om hem te plaatsen te hebben. Zo kleine vlammetjes en dan zo moeilijk te blussen. Zo onderspelbaar. Kan dit altijd zo moeilijk zijn? Ja ik weet het wel, dat heb ik jullie vaker verteld. Dat komt omdat je moet zeg maar zo'n zo wateranimatie krijgen. Tot er waterstralen komen uit de grond of uit de muren. En als je dat krijgt dan blus je het pas. Dit heeft echt geen zin hoor. Nou, in het echt was hier natuurlijk al een TS en alles ter plaatse geweest samen met mij. Uh, en hadden wij alles al super handig geplust. Dus dat hebben we nu ook. En poef, alles is uh, nu weg. Wij gaan snel naar de kazerne. wij moeten uh, wij gaan vullen. Dus dat ga ik eens doen. En dan ging mijn deur. Oh nee, verkeerde knop. Dat fixen we natuurlijk wel even. We een reanimatie. Dus daar Delperol gaan we uiteraard oké, okay, daar kunnen we unit. snel zijn. <laughs> op te plaatsen we gaan toch mee uh, dat betekent niet dat we zomaar uh, gaan loskoppelen ik ga even snel kijken wat is ze uh, zien op een op de snelweg of ten naast natuurlijk een rare locatie ik denk dat het we toch wel op uh, <coughs> dus uh, maar ja misschien moeten we wel helpen met tillen misschien helpen met uh, weg of zet, weet ik het allemaal, hè. dus uh, je kunt niet zomaar zeggen als zo'n er is, je hoeft niet meer naar een reanimatie, dus dat doen wij ook niet. We hebben hier meteen gezorgd voor een veilige werkplek, omgeving niet. Hier zijn ze al aan het reanimeren, we laten ze dus reanimeren. We gaan kijken of we nog uh, hulp kunnen bieden. Ja het is natuurlijk, dit moet een rapid responder voorstellen, maar het is gewoon nog uh, niet aangepast door mij. Het gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Ik weet dat dat uh, voor veel crashes uh, kan zorgen. Really, really Oké, okay, ik weet niet wat er allemaal onder de grond hier afspeelt. Uh, ja, slachtoffer leeft. Slachtoffer heeft ritme. En gaat dus met de ambulance mee. Zo wordt dan aanger aangereden dan of zo. Ik zie ook geen leegstaand voertuig. Yeah, ja, hij er net, dus ik ga niet... Uh... Goed, dan gaan wij uh, de melding beëindigen. Ten en als, uh... <coughs> dan gaan wij hier de weg weer vrijgeven, dan moeten we snel weg. Snap je, snel weg, op de snelweg, nee oké, heel slecht. Uh, we gaan nog één melding even snel pakken. En dan is het goed geweest voor de bevalling. unit. We have a structure on fire. Uh, on Altopia Parkway. Medical aid requested. Units respond code 3. Roger, We're heading over now. Roger. We rijden even snel mee naartoe. Fire traffic's arrived on scene. Shit. Ik had het er net geloven nog over. Ik weet niet meer of het nou. Wat ik al zei, ik had die OVD video al opgenomen. Ik weet niet of ik het zei in de OVD video of in deze video. Zoals ik dus dubbel zeg. Is zo irritant, dan dus als je doorrijden. Dan denk je van, of als je er langs wilt. Zo zeg maar, stel ik moet hier naar rechts. Omdat dan nog snel links langs te gaan. En dan rijden ze door, dan denk je dan nou, pak maar achterlangs. Binnen, door. En dan gaan ze stilstaan, dan knal je erop. Altijd die Ja, niks aan te doen, niks aan te doen. Ik ook nog de, die grote arena. Het is een uh, lekker groot brandje. Dankjewel, ik koop dankjewel. We nu klaar, maar dit is alleen. Want ik uh, ben hem een beetje aan het stressen. Maar wil jullie best weten. Het is namelijk uh, de eerste kerstdag voor mij dat ik deze video opneem. En dit is inmiddels bijna half zes. En het eten staat natuurlijk ook wel langzaam klaar. Het staat niet klaar, want jullie denken dat we gaan opnemen. Terwijl de hele familie is wachten eten. Uh, en ik moet dus nog met de ambulance opnemen. En nog editen en nog renderen. En ik wil hem natuurlijk wel morgen, oftewel vandaag voor jullie, als jullie hem zien om 10 uur online hebben. Dus het gaat wel goed komen. Maar het is wel stressen. Ja, dit is ook nog echt een grote krant. Had ik kunnen weten, had ik moeten verwachten. En jij gaat meteen. Uh... Ja, die luistert niet met de supervisor. The stream on the Gaan we een heel snel blussen hier. Ik weet niet waar de ingang is. Wat ingang. is Heel veel slachtoffers ook. handhaving staat erbij. Kijk daarna. Kijk, die, die stralen bedoel ik wat je hier ziet. Als je die ziet, dan weet je dat het vuur daadwerkelijk uitgaat. Twee slachtoffers al ontdekt. Dus uh, graag ambulance deze kant op. Boven brandmeester. Uh, nou, we gaan naar beneden voor diep in. 10-4, ambulance route responding code three to a medical aid requested on Davis Avenue I don't think I've ever need this I've been shot Oh, ik word door het vuur hier. Dat is niet goed. Dat wil je de brand van man niet laten gebeuren geloof ik. Nee, het water is op. Kut. Ja je hebt niet zoveel water hier hè. snel de brandluster pakken, want hij helpt me niet, maar de toch brandlussen iemand heeft hem willen gebruiken. Iemand in de toen dacht van nou toch maar niet oh hier nog een zou ik hebben gedacht denk ik hoor oh dit was redelijk snelheid ik heb het gevoel dat die achter perfect. is zo en ik geloof dat we dan toch echt brandmeester zijn als je net meer Wat fikt hier? Ik zie niks. Nou, de bemanning van de TS mag een nakontrol gaan doen. Hier kun je niet door. Nou, weet je, ik vind het goed geweest met deze brand. Uh, jullie hebben gezien dat ik... Oh, dat is zo'n hele grote boel, Dat ik goed mijn best heb gedaan. Um, alleen, ja, dat is ook volledig mijn farm. Maar ik ga nu eten. En ik ga straks hopelijk nog tijd hebben om met de ambi te kunnen opnemen. Maar ja, nogmaals, als jullie deze video zien, is dat dus allemaal goed gekomen. Al moeilijk om 12 uur s'nachts opnemen. Komt goed. Um, of het is het einde... Nee, wacht. Dat uh, einde neem ik dan wel later op. Stel dat ik dit zijn. Tot zo. Doei. En dan tot slot met de Rapid Responder. En ik ben helemaal vergeten om bij deze hele versie, ook al kon het bij de Rijkswaterstaat staan bij de brandweer niet de Kerstmis op te doen. Bij de Ambi ben ik het helemaal vergeten. Uh, nu, heb ik, nu ben ik echt zo dom hè. Ik ben echt alles door elkaar aan het opnemen. Ik heb de Rapid nu wel eens laatst opgenomen. Die ga ik ook als laatste erin zetten. De Ambi heb ik net opgenomen. Maar die ga ik de eerste erin zetten. 24, Alleen nu had ik net alles klaargezet voor de uh, introductie. Uh, en, uh, gewoon, uh, of voor de voor de thumbnail foto. En had ik net zo goed ook meteen even de introductie daarbij kunnen doen, maar dan ben ik dus vergeten. Dus moet ik dadelijk alles klaar klaarzetten. Ik gaan nu in ieder geval naar een H1 melding. Uh, samen met ambu. Deze sirene vind ik nog zo ziek. De sirene zit ook op uh, de nieuwe Rapid Responders van Utrecht, RAVU, de regionale in Utrecht. Uh, en ja, dat is gewoon een heerlijk plaatje. En ik zag een filmpje, ik zal hem in de beschrijving zetten als je het denk. Uh, waar deze dus best goed reed met die sirene voor. De laatste reputatie is pond al 342, hallo. <tie> Samen met mijn collega's kijken. Even kijken, wat hebben we. Dat is goed, dat is goed, dat is goed, dat is goed, dat is goed, dat is goed, dat is goed, dat is goed man. Helemaal top hier hoor. Maar ja, eens kijken. Even een voorgeschiedenis weten. Die omstanders zullen mij dat wel vertellen penicilline allergisch voor oké, okay, dat kan wel eens uh... oei, oei, oei, oei, ik ben iets dus heel dom aan het doen dus, uh... ik ben een beetje in de tussentijd een uh, stopcontact uh, of een stekker aan het insteken stopcontact en ik zag nu dat de kabel van mijn oplader uh, er onderin zat dus die zat ik zeg maar mee erin te steken dat is heel gevaarlijk oh. uh, ja, uh, ik ze zeggen, ga de ambulance in ik hoop toch? Tot ze met hem mee gaan, niet met mij. Ja, zie, nu zit hij in... Oké, okay, hij gaat nu de om uh, Ik heb verder geen uh, wondzorg gedaan en zo. Dat had ik wel even moeten doen. En het een trauma. Nou, ik ben hiervoor uh, vrij. Er is nu een melding waar we rapid het en om nodig waren. Wat je vaak ziet dat bij de rapid is dat ze uh, als eerste te plaatsen gaan. dan de eerste zorg starten Medic en, 24 to a for a en dan... At Vinewood Boulevard, downtown Vinewood. You Tot dan de ambulance. om het slachtoffer mee te nemen naar het ziekenhuis. En niet dat ze samen worden opgevoegd tenzij er een melding van een reanimatie is dus nu, dan wordt vaak een, een rapid ook al meegestuurd als hij er toch is. Of een ernstig ongeval. toe waar sowieso meer de in nodig zijn. Maar stel nou een melding van een gebroken Ja, Een gebroken Niet of zo te lange bloedsuiker. Dat alvast de grip is gaat, eerst de zorg doet en dan eventueel een ambulance komt voor ons te controleren of voor mee te nemen naar het ziekenhuis. Dat het cool Blue even een toprol. De plaatsen. We zijn met z'n tweeën aan het trainen, dat vond ik heel mooi om te zien. Blijf er doorgaan, boys. Ik ga met jullie meedoen. Uh, ja, oké. Okay. Collega, ga vooral zo door. Je was lekker peetjes gedaan, hè? Dat we doen. De reanimatie is gestart, de AED oftewel, eh, deze niet in de ambulance, dus de lifeback wordt op, opgeladen. De eerste shock werd niet geadviseerd. Ik wil dus zeggen dat we eh, niet... Eh, heel snel ook wat supers van krijgen. Nou oh, wacht, we hebben het maar we hebben het met de ambu mee, met het ziekenhuis. Ik ga mee als het kan. Neem jullie er niet mee. Medic respond to a vehicle accident. Ze gaan zonder spoed, ik zou zeggen naar een reanimatie gaan met a het ziekenhuis. En dan gaan wij naar een autoongeval. rijder onderuit gegaan. Ik ga blauw even aanstaan. Die hier wel op staan. Nu heb ik het weer om met de motor te gaan rijden, natuurlijk. Ik ga eens meekijken. ik wel alles gehad, Danny. ik. dan wil ik nou echt eens kijken of dit verschil gaat maken door nu op de haard te drukken. Dan gaan we nog eens evalueren. Oftewel uh, de vitale waardes krijgen. Nee, nou, dat is geen verschil. doe het met mij na, het het snel een beetje. Dan zijn we zijn weer terug op de post en dan ga ik deze video beëindigen. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Alles door elkaar of alles bij elkaar van het overig personeel zoals ik het noem. Het OP Rijkswaterstaat brandweer uh, en ambulance. Um, ik heb eigenlijk niks toe te voegen hieraan. Uh, morgen geen video, morgen is er ook geen kerstmis meer. De 28e wel een video. Uh, wat dat is, het blijft nog even een verrassing. En dan uh, de 30e nog een video en dan is het al klaar voor dit, uh, dit jaar. Dus ik zou zeggen tot over twee dagen bij een nieuwe video en uh, uh, laat het blauw duimpje achter, doei!